Mijn naam is Jenny Mee, Ik ben uh, programmamanager stikstof voor de provincie Flevoland. En in dit filmpje geef ik een uh, korte toelichting op extern salderen en op verliezen. Um, allereerst misschien de achtergrond. Uh, we hebben in Nederland een stikstofprobleem. Uh, en de Nederlandse natuur is overbelast. Er slaat te veel stikstof neer in kwetsbare natuurgebieden. Uh, daarom hebben de Raad van State vorig jaar in mei uh, een uitspraak gedaan waarbij ze eigenlijk zeggen dat uh, er geen natuurvergunningen meer kunnen worden afgegeven voor activiteiten die leiden tot extra uh, stikstof in de Nederlandse natuur. Nou, om die reden hebben uh, gedeputeerde staten van Flevoland besloten om het extern salderen en het verliezen open te stellen. Nou, wat, wat is nou extern salderen? Um, bij extern salderen kan een initiatiefnemer gebruik maken van vergunde stikstofruimte die een ander over heeft. Dus bijvoorbeeld een boerderij die wil uitbreiden, kan stikstofruimte gebruiken van een boerderij even verderop die wil stoppen. De stelregel is dat je maximaal 70% van de vergunde stikstofruimte van die ander mag gebruiken... En 30% valt dan vrij of komt ten goede aan de natuur. En de provincie kan bij extern salderen een vergunning verlenen voor een nieuwe activiteit. Op basis van een contract tussen de saldogever, dus degene die stopt met een activiteit en die die ruimte inbrengt. En de saldonemer die die ruimte gaat gebruiken voor een nieuw initiatief. Nou, wat is dan verliezen? Verlies is eigenlijk hetzelfde, maar dan op tijdelijke basis, voor tijdelijke projecten. Um, dus bijvoorbeeld als een stal tijdelijk leeg staat, uh, maar er is wel een vergunning uh, voor het houden van dieren daarin, dan uh, kan die ruimte kan tijdelijk uh, verliest worden. Ook daarbij geldt dat 70% van de ruimte wordt ingezet uh, voor de nieuwe ontwikkeling. Uh, 30% minimaal uh, gaat naar de natuur. Uh, alleen na afloop van uh, de periode van het verliezen, na, na maximaal twee jaar, zijn 100% van de rechten weer beschikbaar voor de saldogever. Um, nou, waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat extern salderen en verliezen mogelijk te maken. Um, nou, omdat we nieuwe initiatieven voor alle sectoren mogelijk willen maken. Um, voorheen stond het extern salderen wel open voor eigenlijk alle sectoren... behalve dan uh, voor dierhoudende bedrijven in de landbouw. En we willen nu een gelijk speelveld creëren. Dus um, er komt uh, een openstelling voor uh, alle bedrijven op gelijke uh, basis. Uh, want dat voorbehoud wat we destijds hebben gemaakt voor de, voor de dierhouderij, dat kunnen we niet uh, volhouden. Um, er zijn ook zorgen over het extern salderen. Uh, hè. Een van de zorgen is van wat gebeurt er nou met uh, leegkomende uh, stallen of bedrijfsgebouwen... Op het moment dat, die, uh, dat een activiteit stopt. Uh, een andere zorg zit hem echt in prijsopdrijving en speculatie. Dus uh, gaat het niet gebeuren dat uh, industriebedrijven of de luchtvaart met veel geld uh, um, uh, rechten vanuit de landbouw op gaat kopen. Gewoon om daarmee uh, te kunnen speculeren en in te kunnen handelen. En de laatste zorg die uh, speelt is van gaat dit nou niet ten koste van de natuur. Nou, om die zorgen, om uh, um daaraan tegemoet te komen, hebben we een aantal veiligheidskleppen ingebouwd. Uh, eentje is dat er een directe koppeling moet zijn tussen de saldogever en de saldonemer. En dat voorkomt dat er gespeculeerd kan worden met stikstofruimte. Um, verder gaan we afspraken maken uh, vanuit de provincie over wat er gebeurt met achterblijvende bedrijfsgebouwen. Op het moment dat een bedrijf met activiteit zou stoppen. En gaan we de hand aan de kraan uh, houden. En dat wil zeggen dat we heel goed uh, continu in de gaten houden uh, hoeveel er extern gesaldeerd wordt door wie. Uh, en dat we gaan ingrijpen als er ongewenste effecten optreden. Uh, er komt een meldplicht. Dus degene die wil gaan salderen moet dat eerst vooraf melden bij de provincie. Op die manier kunnen we ook vochtuig met initiatiefnemers in gesprek. En uh, ten aanzien van de zorg voor uh, natuurgeld... Maximaal 70% van de ruimte kan gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen. 30% komt sowieso ten goede aan uh, de natuur. En we gaan zowel het extern salderen als het verliezen uh, een jaar na openstelling evalueren om te kijken uh, of het werkt zoals we willen uh, dat het werkt. Uh, nou, mocht u nou nog meer vragen hebben over stikstof of over uw uh, specifieke bedrijfssituatie misschien, uh, dan kunt u die altijd stellen op uh, stikstof.flevoland.nl. Hartelijk dank.